Jos Burgers, je hebt die zojuist op het podium gestaan. Kun je eventjes een, beetje een aantal tips nog meegeven aan de mensen die er niet bij waren vandaag? Maak niet de uh, fouten die veel ondernemers maken, namelijk goedkoper worden. En uh, ik denk dat het soms goed is om te zeggen, nou, crisis, crisis. Ik heb er een paar gehad als ondernemer. Deze doe ik gewoon niet mee. Hoe, hoe ervaren jullie het vandaag tot nu toe? Ja, zeer goed georganiseerd. Het is vooral heel gezellig. Veel mensen, ja. gesproken. En dat is leuk natuurlijk. Leuke gasten. Uh... Leuke mix van mensen. Uh, interessante presentatie van Han. Is dat?